De baard op je beeldscherm. Leuk dat je weer kijkt. En vandaag heb ik weer een nieuwe video voor je. Welke powerlifting riemen bestaan er? En welke heb jij nodig? Let's go! Ik heb deze video voor je opgedeeld in drie hoofdstukken, want mijn whiteboard is nou helemaal niet groot. Hè? Nummer 1 is soorten, nummer 2 is sluitingen en nummer 3 zijn tips en misverstanden hoofdstukje nummer 1 soorten de bodybuilding riem um, als je mijn andere video hebt bekeken um, waarom trainen met een riem dan weet je dat ik deze niet adviseer een brede achterkant een zachte padding dat is niet wat je wilt hebben een belt is niet specifiek gemaakt voor je rug je wilt die niet hebben nummer 2 is de nylon riem ik zal even een fotootje laten zien die riem die is wat zachter die is wat flexibeler Um, dan kan je in de war geraken, omdat ik juist een stuggere uh, riem adviseer, zeker in de vorige video. Waarom gebruiken mensen deze dan? Als je aan een even doet en um, je doet bijvoorbeeld een, een clean of een snatch, dan kan hij nog wel eens in de weg gaan zitten als je een stuggere riem hebt met het voor overbuigen. Het is gewoon lekkerder als hij wat flexibeler is. Um, ook voor mensen die aan crossfit doen, die moeten rennen, springen, weet ik veel wat ze allemaal moeten doen. Uh, daar is het wel lekkerder als je gewoon wat bewegingsvrijheid hebt. Dan is nummer drie de standaard riem. Dat is uh, mijn riem. Als jij uh, aan powerlifting doet, dan mag hij volgens het reglement 10 cm breed zijn, 10 cm hoog uh, en 13 mm dik. Um, wat ik daarmee wil zeggen: die mensen, die, uh, dat zijn professionals die daarmee trainen, er zijn niet voor niks die regels, um, die zullen echt wel weten wat de beste riem is. Wat zou ik dan adviseren? Ik zou zeker zeggen: neem een 13 mm en neem een 10 cm breed, omdat dat. Waarschijnlijk, als je naar mijn video's kijkt, in mijn, uh, uh, uh, mijn kracht niche, mijn krachthoek eigenlijk bent geïnteresseerd, dan is dit gewoon de beste belt voor je. Deze is uh, 10mm dik, een 13 kan nog stugger zijn en die kan heel erg gaan snijden. Wat dus het meest wordt gebruikt, ook tijdens powerlifting wedstrijden, is een 100mm dik, 100mm breed slash hoog en dan een 10x13mm dik, afhankelijk van wat je zelf lekker vindt. Nummer 4 is een dunnere riem. Um, een dunnere riem die zijn heel speciaal, Er is in Amerika, weet ik, heb ik al eens op een vorm gelezen, is er een fabrikant die uh, echt goede kwalitatief dunnere riemen maakt. Als daar interesse naar is, dan zal ik wel echt specifiek voor je opzoeken. Um, wanneer heb je een dunnere riem nodig? Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn als jij heel klein bent. Als je 1,50 meter bent, dan kan deze belt, de brede belt, die kan niet tussen je heup en je ribbenkast passen. Daar is die voor gemaakt. Dat is plus-minus 10 centimeter die afstand. Um, en bijvoorbeeld ook zoals met het gewicht heffen dat je voorover wilt bukken. Of tijdens mensen die eigenlijk uh, gevorderde deadlifters zijn. Die kunnen daar nog wel eens last van hebben als je voorover bukt, dat die gaat zitten knellen en dat kan erg afleiden. Nummer 5 zijn afmetingen. Um, de afmeting van die, die weet je nu ondertussen wel. Um, je hebt qua riemen, je hebt je lengtes. Dus let erop als je er een koopt, je hebt XL, uh, L, M en S. Um, bij de fabrikant staat duidelijk bij die een verkoop van ontrek meten. en dan moet je deze riem bestellen. Dus let erop als je erin komt. Next up, sluitingen. Um, een gesp-sluiting, zoals je eigenlijk gewoon een riem hebt. Daar heb je enkele van, uh, dubbele. En er bestaan zelfs drie dubbele, kom je niet heel vaak tegen, maar dat is dat. Um, nou weet ik dat je daar ook een apparaatje voor hebt, dat je hem makkelijker dicht kan doen. Je moet natuurlijk die riem iets... Net zoals een broeder iets strakker aantrekken en dan die gaatjes, de, de pennetjes in de gaatjes doen en dan ontspant je weer iets. Vind ik niet echt heel fijn om mee te trainen. Nummer 2 is een klikgresp. Ik weet niet of die officieel zo heet, zo heb ik hem maar genoemd. Ik zal het van een fotootje laten zien. Um, ik had ook de keuze om zo'n ding te kopen. Lijkt mij best lekker, lijkt mij lekker snel, effectief, lijkt me wat hij moet doen. Alleen ik heb die niet gekocht omdat ik bang was dat als je echt heel veel kracht gaat zetten, hij kapot zou gaan. Mm, misschien een beetje een slechte gedachte, maar de fabrikant heeft dat ongetwijfeld heus wel uitgepest. Maar goed, hij kan kapot gaan, dus ik heb hem niet gekocht. Nummer drie is de klittenband. Uh, die zie je eigenlijk alleen bij de nylonband, zoals ik net heb besproken. Um, nummer vier, dat is de mijne. Een quick lock. Hier zit... Uh, even kijken of dat zo lukt. Er zit eigenlijk geen riem of er echt wat op. Die doe je er eigenlijk zo in. En op het moment dat je klaar bent met je oefening, hoef je hem alleen, dit gaat in het echt makkelijker, open te doen. En dan pst, schiet hij los. Uh, dus een quick lock. Als je zwaar hebt squat of zwaar per deadlift, wil je de ding eigenlijk zo snel mogelijk af hebben. En daarom heb ik hem gekocht. En nummer 5 is dat ze zelfs met een spanbandje bestaan. Um, worden volgens mij ook alleen in Amerika gemaakt zijn, Wat te bestellen voor ons. Alleen het, het voordeel is dat je de belt zo strak stellen als je zelf wilt want ook met deze belt ook met weet je hier zitten een paar gaatjes in om de om de centimeter om de anderhalve centimeter en de ene dag heb je een iets wat dikker buik andere iets wat dunnere buik dus een belt met een spanband kan je heel precies afstellen is in mijn ogen ik weet niet of het werkt ik heb hem zelf niet dus kan er geen mening over geven maar dan weet je hij bestaat laatste hoofdstukje tips slash misvattingen um, Nummer 1, buikspieren. Heel veel mensen zeggen van, je spreekt je buikspieren niet meer aan door die belt. Um, dan zou ik eerst zeggen, kijk in mijn vorige video, um, waarom gebruik je een belt? Ik heb daarin uitgelegd hoe proprioceptie werkt. En als je die video hebt gekeken, dan snap je dus, je kan je buikspieren alleen maar harder aanspannen wanneer je een belt gebruikt. Dus het tegenovergestelde is juist waar. Je kan hem harder aanspannen omdat je weet, omdat je voelt, er zit wat om je maag heen. Daarbij komt, stel je voor een gemiddelde persoon, jij weegt 80 kilo, jij squat 160 kilo. Als jij 160 kilo twee keer je lichaamsgewicht op je rug hebt liggen, geloof maar dat jouw buikspieren echt wel hun werk doen. Als die dat niet doen, breek je finaal in tweeën. Nummer twee is video's. Um, ik heb nog twee andere video's. Ik zal ze of hierboven linken, of hieronder, of ik vergeet ze, dan staan ze gewoon op mijn, op mijn YouTube kanaal. Um, dat is nummer één... Waarom je een belt kan gebruiken. En nummer twee, is hoe je een belt moet gebruiken. Um, vooral in hoe je een belt moet gebruiken. Ook al gebruik je die maar wat langer. Um, dan leg ik uit waarom je niet te, te hard moet aanspannen. Waarom je, je buik niet moet uitblazen. Um, hoe je bijvoorbeeld een belt opbergt. Allemaal zulke soort handige tips. En als je toch een kijkje neemt op mijn kanaal. Abonneer dan gelijk als je dat nog niet was. En voor de mensen die wel waren geabonneerd. Bedankt. En ook voor de mensen die niet zijn geabonneerd natuurlijk. Bedankt. En ik zie jullie allemaal volgende week. Peace.